daar ben ben ik ben ik toch ben, ben ik alweer ja, zeker? zeker. Okay. <coughs> um. ah, zo en dan zo. Um. ja, uh, mijn mijn naam is uh, Derek Peters. oké. ik ga ik doe nog niet zo lang een stand-up comedy nu ongeveer 30 seconden <lacht> um, dan ga ik nu beginnen met mijn eerste stuk um, vinden jullie je relaties ook zo lastig? Van dat ze dan in één keer tegen je zegt van uh, ik heb niks met panda's <lacht> terwijl ik nog en dan kan praten over pandas, maar dat mag dan niet. Dus. Of toch dat ze dan naast je zit en je dan in één keer gewoon zomaar in het gezicht slaat. Tijdens een film kijken. Omdat ze was aan het huilen en, en dat ze getroost wilde worden. Dan denk ik, zeg me dat je bent aan het huilen en dat je getroost wil worden. Je hoeft er geen Rubik's kubis van te maken. Ik ben geen Charlie Hudens? Yeah,